Vandaag gaan we weer een leuke shoplog voor jullie. We hebben namelijk weer wat leuke dingetjes mogen bestellen. Ja, en dit keer doen we hem ietsjes anders. Want we hebben de doos nog niet uitgepakt. Dus het is een soort van unboxing. Slash, slop shoplog. En we gaan natuurlijk ook de dingen aantrekken. En laten zien. Nou, we gaan beginnen. We hebben al deze spulletjes besteld bij Comcat Fashion. En zoals je ziet zit er al één dingetje. Die is er al uitgehaald door de rest. Want die kon echt niet wachten. En voordat we het gaan laten zien willen we ook alvast zeggen dat er een winactie aan verbonden zit. Maar daarover vertellen wij later meer. Dus ik begin wel gelijk met deze jas. Uh, ik, toen ik deze in de webshop zag staan, toen wist ik dat ik hem moest hebben. Want het is zeg maar een teddyjasje met een army. Printje, hij is helemaal te gek. En uh, voor de enkele koude dagen die we nog hebben, is hij nou, echt heerlijk. Ja. En ik denk dat deze printje ook makkelijk draagt met een t-shirt. Dus ik kan hier echt nog wel van genieten. En dat heb ik dus al gedaan, want hij is echt mega vet. Dan hebben we hier een item waarvan wij hem allebei hebben besteld. En dat is een flared broekje in het donkergrijs. Yes. En dat stofje heeft zeg maar een beetje van die streepjes erop en hij heeft zakjes. Super chill. Ja, dat is ook dus is er heel erg een mooi. een stoffen flared pants. En je ik hebt... flared, dus... Ja, je hebt hem ook in drie kleuren. Je hebt ja. hem volgens mij in zwart, lichtgrijs en donkergrijs. Ja. En zwart hebben we al, dus we dachten we gaan. Nou ja, krijgen. zwart heb jij, zwart heb ik ook besteld. Yes! Dus dit is eigenlijk gewoon dezelfde broek, maar dan in het zwart. Oh, dit is boekzakjes. Ja, yes. en omdat ik dus gewoon zo vaak in flared broekjes rondloop, dacht ik ja, ik wil wel gewoon twee kleuren. Ik heb zeg maar wel een ripstof flared broekje van Epicrome Fitch. Ja. Yeah. Die is anders. Die is een beetje wollig. En dit is zeg maar meer. Voor nu, denk ik, wat Stop, meer Ja, hij is dunner, nu. wat meer luchtiger. En je kan ze dus combineren echt met chunky schoenen, zoals Tara heel vaak combineert. Maar ik gooi er ook gewoon All-Stars en Fans onder. Dus ja, deze zijn gewoon heel erg leuk te combineren met van alles en wat. Yes! Yeah, schoenendoos is ook altijd leuk. Ik heb namelijk deze uh, slippers besteld met vluff. Neppe vlug, natuurlijk. Vauvr. Super zacht zijn ze. En ik had al uh, gehoord van Tara dat deze super lekker lopen. Dus ik dacht, nou ik wil ook een paar, kunnen we lekker matching zijn, lekker twinning op straat met onze fluffy slippers. Of gewoon in huis, je krijgt ze zelf een... voornamelijk in huis. Ja, ze zijn leuke binnenslippers, dat is ook weer heel chill. Dus ik dacht, ik doe ook eventjes mee. Even Wonders kijken wat er in zit. Oeh, deze heb ik besteld toch? Ja, volgens mij ja. wel inderdaad, even Moet eens checken. <laughs> Dit is namelijk een heel lekker dun truitje, ja. maar er zit zeg maar nog een chokertje in. dat vind ik heel erg leuk, heen. want... Uh, de enige choker trui die ik heb, dat is zeg maar echt zo'n dress en dat is echt zo'n hele warme. En dit is echt lekker voor dit weer. Oh, maar dit stofje is echt heerlijk dun. Dit is eentje die je gewoon ook heel erg makkelijk kan gebruiken om te layeren. Ja, zeg maar. precies. Het is echt zo'n ideaal topje. En dan ook nog met die choker. -truis. Ja, en, is en hij is ook best wel uh, wat langer en oversized, -chill. denk ik. Beetje boxy. Het volgende, volgende item is roze. Dus uh, ja, hij ziet fijn natuurlijk, dus zwart, wit, rijst. Nu kleur, dat maar is wel bijzonder. Ik doe ook wat kleur in de mix. Dit is namelijk een cropped uh, hoodie of een cropped trui eigenlijk... En hij heeft een oud kleur. kleurtje, wat wel heel erg leuk is. En het stofje is niet al te dik en ook niet, zeker niet al te dun. Dus hij is ook super lekker voor deze lente en zomer. En ik vond het wel leuk dat hij dus cropped is. Niet meegecropped, dus dat hij echt tot hier komt. Maar wel redelijk uh, net wat anders dan een gewone trui. Ik vind de kleur vooral super cool. Ja, ja. ik heb nog helemaal niet zo'n kleur, in mijn gouden robber. Dus dat is ook wel heel erg tof. En uh, wat ik ook wel leuk vind, is dat de randjes gewoon niet afgewerkt zijn. Dus dat maakt hem wat uh, stoerder. Yes. Deze tas heb ik uitgekozen, want hij deed me een beetje denken aan de Celine bag. Ja, de trio bag. De trio bag, inderdaad. En dit is dan natuurlijk wel merkloos, maar hij lijkt er heel erg op, want hij heeft drie verschillende tasjes eigenlijk. En die zitten weer aan elkaar vast. Die kan ik ook loshalen, dus eventueel kan ik er dan twee doen als ik een dunner tasje wil. Of ik gebruik alleen deze als clutch. En ik vind het heel erg handig, want dan kan ik dingen van elkaar scheiden. En dan, Super uitzichtelijk uh, ja. Dat is wel leuk. En voor de rest is het dan gewoon, is die nog steeds vrij dun. Dus het is gewoon een heel leuk, uh, heel leuk handtasje met allemaal, allemaal ritjes. Een klassieke kan je ook altijd gebruiken. Ja, ik hou er wel van. Lekker praktisch. Nou, sorry als het licht een beetje donkerder, lichter is. Uh, de zon is aan het schijnen, dan komen er weer wolken. Dus we zijn een beetje steeds aan het uh, fixen, de instelling. Maar dan een beetje in ieder geval. Ja, waarom we ene keer wat donkerder zijn in beeld. ander andere keer misschien overbelicht. Ik hoop het niet. Ik heb hier iets. En ik weet niet zo goed of het van jou van mij was. Volgens mij is deze van mij. <lacht> nou! Gewoon zo, het duurt langer. Nee, gast, ja. Yeah, ik heb ook een oh. zwarte trui en hij heeft een V-halsje. Maar wat ik vooral heel erg tof vond is de achterkant. Die is namelijk lace-up, dus dat uh, zorgt voor dat je heel erg uh, goed sexy is. En aan de onderkant heeft hij ook weer een uh, split, oh, ja. zodat hij net ietsje, ja, echt iets bijzonders heeft. Deze lijkt me wel heel erg leuk. Ik heb hem wel extra een maatje groter besteld. Zodat hij net wat uh, minder fitted is, hopelijk. En uh, deze leek me wel heel erg leuk. Dan hebben we allebei sokjes. Socks! yes. Dit zijn de fishnet socks. En, uh, oh ja, we hebben dezelfde meerdere uh, maten geloof ik van de oh, fishnet gaatjes. En wij hebben uh, de grootste maat denk ik, uit mijn hoofd. Ja, want mij maatje inderdaad de kleine een gaatjes. De hele fijne en een iets grotere en de iets grotere vonden wij net wat leuker. De sokjes zijn wat fijner dan de panties, vind ik persoonlijk. Omdat je dan niet die hele panty hoeft aan te trekken. En als je dan toch alleen maar bij je enkeltje wat ziet, dan is een sok ideaal. Ik heb een foto gezien dat iemand deze aanhaalt met Vans of met Comforts. Een van de twee. En dat vond ik zelf ook echt een superleuke combinatie. Dus ik dacht, ik wil dat wel even gaan uh, proberen ja. hoe dat staat. En ik vind het wel een hele leuke trend. Van vroeger eigenlijk, hè? hè? <laughs> van vroeger eigenlijk, hè? Leuk, leuk. Dit shirtje heb ik gekozen omdat ik het gewoon... Ik vond de tekst erop gewoon heel erg leuk. Er staat namelijk op: like realizing stuff. En wie heeft dat gezegd? Kylie Jenner. <laughs> en ze hadden deze ook in het zwart, maar ik vond de witte met roosjes wel heel erg leuk. Ja het stofje is best wel, ja. is best wel wat dikker, ik ja. ja, cool. vond het. best wel heel kwaliteit, Maar ik vond vooral die quote gewoon heel erg leuk. volgende item uh, vind ik ook weer onder de categorie kleur vallen. En ik <laughs> ga jullie later zien. Onder de categorie kleur. Vind ik wel. Het is namelijk een beige-achtige kleur. Peachy. Peachy beige, beige inderdaad. Hij is, wat, uh, ja, hij is echt super leuk en er zit dus een oh, kleine glitterdraad in. En wat ik ook super cute vind, is dat het natuurlijk ten eerste streepjes heeft. Waar ik gek op ben. Hij heeft van die Cold Shoulders. Oftewel de open schoudertjes. En ruches. Dus dit, is, dit zijn gewoon drie trends in, in één. één trui. En hij is gewoon lekker dun. Dus deze is perfect voor uh, lente zomer. Ook zeker ja. zomer voor in de zomeravonden. En het uh, is een one size. En ik denk dat het wel gaat lukken. Hij is een klein beetje richting oversize, dus dat is wel heel erg goed uit. Deze vind ik ook echt super cute en ik heb wat anders als grijs. Deze heb ik besteld. Dit is namelijk een shirtje. Oh, hij is heel zacht. Moet je voelen. Oh my god, inderdaad. Ja. Volgens mij is het een shirt slash jurkje. Een heel kort jurkje ja, nou, Ik denk dat hij op, op haar... mijn lichaam misschien... Oh ja, hij is wel heel lang inderdaad. Maar ik zat eigenlijk mee te denken dat het gewoon een shirtje is, anders wordt het wel een hele sexy bedoeling. Ja. <laughs> Maar ik vind hem super cool, want ook deze heeft weer de cold shoulders, zoals Larissa het net noemde. Dus die open schoudertjes, ook weer de vezetjes aan de voorkant, zit nog een beetje een fluwele detail in. Ik had geen idee wat er nou precies op die print stond, maar ik dacht het is geen band, nee. eh, dus dan zit ik zeg maar wel goed. Als ik yeah. weer meteen haters over me heen, oh my god. Luister dit wel, maar dit is geen band. het is gewoon een, echt een random print. Ja, nee, zeg maar nee, de print is zeg maar net nee. iets zo net vaag genoeg dat het nog steeds wel echt heel tof is. Ja, waardoor het nog steeds ook op een rocker tee lijkt. En hij is gewoon super zacht, dus nice. Volgende item <lacht> is een sweaterdress. En deze is zeg maar wat dunner, dus um, ja, gewoon erg draagbaar deze lente en zo, yep. denk ik. En hij lijkt zeg maar op de trui die er rest had in het hals. Maar dan is deze zwart en hij heeft zeg maar dezelfde afwerking, dus ja. gewoon afgeknipt eigenlijk. En de langere variant, ja. En de, het is dus een langere variant, dus is ja. hij is cropped en die van mij is super lang. En ik dacht zelf bij deze met gewoon een gimpies eronder, een beetje stoer, um, Knielaars kan wel, maar ik denk dat het een beetje warm wordt misschien, maar... Dan hebben we hier twee broekies, maar hebben we hebben iedereen een ander besteld, dus ik weet niet zo goed welke maat jij had. Oh, <lacht> Woo, Ja, dit is vol... Oh nee, dit is die voor jou. Oh. Heb jij gaten in de, in de knieën besteld? Nee, ja, die heb Toch ik. Wel. Om te ronddraaien. Het voelt wel lekker zacht. Ja, wow, super stretchy vond ja, het ik. Ja, deze ook. Zo. So, dus so. is wel heel mooi. Het lijkt heel erg op de jo Johnny jeans van Topshop inderdaad. Want hij heeft hier geen, uh, geen, geen zakjes, zakjes aan de voorkant. En hij is als het goed is high waisted. En aan de achterkant heeft hij wel echte zakjes. Dus dat vinden we altijd wel leuk dat dat tenminste wel echt is. Nou, eigenlijk is het precies dezelfde broek. Alleen Larissa heeft met van die sneetjes in de knieën. En ik heb hem gewoon helemaal zwart. En ik heb hier ook nog accessoires. Of nou eigenlijk sieraden. Gewoon één. ja, <laughs> Een sieraad. <laughs> en uh, ja, ik ben dus nog steeds wel gek op de Choker Trend. En toen ik deze in de webshop zag staan, dacht ik. Ah, die heb ik nog niet. Hij is namelijk net ietsje smaller als gewoon de standaard choker. En ik dacht, nou dat vind ik op zich wel heel erg leuk om eens uit te proberen. En het is ook gewoon een zwarte, hele simpele uh, zwarte fluwelen choker, maar dan net wat smaller. Dus dat leek me wel heel erg leuk. Heb ik hier een jasje. <laughs> Zo. <laughs> Zo Oeh. groot. Ik zag deze jas en dacht ik vind hem zo leuk. En ik weet wel dat het voorjaar is. Maar weet je wat Larissa ook al zei. Het is nog heel vaak ook nog heel erg koud. Dus ik dacht ik kan gewoon wel een fluffy coat bestellen. En dan wel een witte. Dus dan past hij wel bij de voorjaars vibes. Mm -hmm. Maar dan is hij zeg maar wel heel erg warm. En ik heb nog nooit een witte gehad. En ik vind het wel altijd heel cool staan. En ik heb een beetje als doel om dit voorjaar wat lichter gekleed te zijn zoals vandaag. Vandaag ben ik ook helemaal in het... En ik dacht, zo'n jassie is dan wel heel erg leuk erbij. Ik trek hem gewoon heel even aan. Boom. Oeh. Het ziet wel luxe ja. uit. Leuk, leuk, leuk. Heb je zakken. zakken? Uiteraard heeft hij zakken. Leuk. Heel erg leuk. Nou, en dan heb jij ook nog een jas. Wat is dit? Dat is een nep leren jasje. Oeh. Alright, dit is hem. Het is een heel leuk nep leren jasje en hij heeft zeg maar dat bekende bikermodel wat ik super tof vind. Maar wat ik uh, het allertofste vond aan het jasje is dat hij zo'n lace-up detail op de uh, schouders of eigenlijk de hele mouw heeft. Ja, wat wat misschien, ik tof uh, vond. Misschien is het jou al opgevallen, we zijn nogal verslaafd aan die lace-up trend. Je hebt het op je rug, je hebt het op de voorkant ja, en nu ook op de mouw, Op vind mouw. echt super leuk. Het maakt hem wel maakt neer, hem al net iets stoerder, ja. Ja, en net ietsje anders dan gewoon zo'n basic Joshua. En er zitten echte zakken in wat wel heel erg chill is. En voor de rest is hij gewoon van nep leer. En uh, het voelt wel heel goed aan, het ziet er ook heel goed uit. We zijn echt super blij met alle spulletjes. Echt, ik kan niet wachten om het al meteen aan te trekken. Dus dat ga ik waarschijnlijk ook al straks meteen doen. We willen heel graag Comcat Fashion dus bedanken voor alle kleding. En ze willen jullie ook heel graag blij maken. En daarom mochten wij een winactie opzetten. Die gaat lopen via Instagram. Nu weet ik dat een paar van jullie misschien daar een beetje teleurgesteld in zijn van... Oh my god, alweer via Instagram... Maar uh, het is voor ons gewoon veel makkelijker om dan een winnaar uit te kiezen en te contacteren. Want onze ervaring is dat als we het wel via YouTube laten lopen alleen, dus alleen in de comments, dan kunnen we jullie niet meer goed bereiken. En dat zou gewoon zonde zijn, want we willen natuurlijk uiteindelijk wel die giftcard kunnen opsturen. Dus ik hoop dat je begrijpt dat we het daarom via Instagram laten lopen. en. Um om het misschien beter te maken hebben, twee winacties lopen. Op zowel Taras' account, het Tarasverbond, als op mijn account, het Larisverbond... gaan wij een giftcard voucher weggeven van 100 euro... Dus uh, met 100 euro kan je echt heel veel leuke dingen shoppen bij Comcat Fashion. Nou, ga naar onze Instagram-account. We hebben ook even directe linkjes uh, van de winactiefoto's in de beschrijving gezet, zodat je daar ook heel makkelijk naartoe kan gaan. En bij die foto kan je ook precies zien wat je moet doen om kans te maken op deze shoppingvoucher. En voordat ik de video afsluit, wil ik jullie nog even een random vraag stellen. Wij zijn heel erg benieuwd naar het weer bij jullie. Is het op dit moment zonnig? Is het bewolkt? Regent het misschien? Misschien is het wel aan het stormen. Laat even weten in de comments. En... En vergeet je verder ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef deze video een duimpje omhoog als je van Shoplog houdt. En uh, nou ja, ook heel veel succes natuurlijk met het meedoen van de winactie. Tot wanneer deze loopt, dat hebben we allemaal neergezet onder die Instagram foto en dat soort dingen. Maar mocht je nog vragen hebben, laat ze gerust achter in de comments. Dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!